Mr. Uh, Zoni Weiss, who is the foreman of the sint in the Netherlands, he spoke in the Reichstag in, in Germany, and he mentioned specifically the discovery of Cetela uh, as a turning point. Ik uh, ben Sergej Korkos, ik ben uh, geboren in Enschede, ik kom van een uh, familie van uh, mensen die uh, echt hebben moeten vluchten voor genocide, ik ben ook echt opgegroeid uh, buiten Roma gemeenschap dat soort dingen omdat mijn uh, voorouders en ouders altijd uh, bang waren om ontdekt te worden. Als het gaat over het leven van uh, wat toen werd genoemd zigeuners in Nederland. Uh, nu noemen, noemen groepen zichzelf hè, F, F, F, Sinti en Roma, omdat zigeuners natuurlijk een stigmatiserende term is. Hun leven was wel ingewikkeld, omdat ze de politie en de maréchassé hen als een ongewenste groep zag. En zeker als ze ook nog, nog niet de Nederlandse nationaliteit hadden. Dus ze werden wel gediscrimineerd, het leven werd hen moeilijk gemaakt. Maar uh, gezien de omstandigheden konden ze eigenlijk redelijk goed hun eigen werkzaamheden uh, uitvoeren en daar ook wel hun brood mee verdienen. Ik kende de foto van het meisje met het hoofddoekje om staand tussen de, de deuren van een goederenwagon. Die kende ik natuurlijk al, al vele jaren, 20, 30 jaar. Ik ging er net als iedereen van uit dat ze een joods meisje was. En ik, ik ben toen eens gaan, rond gaan vragen of iemand haar kende, wie, wie, wie zij was, wat haar naam was. Niemand wist dat. Ik heb zelf uh, niet uh, veel gehoord of geweten over de, over de genocide die in de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. Eigenlijk tot, uh, tot drie, vier jaar geleden. En toen ik daarachter kwam verbaasde het me eigenlijk dat het eigenlijk niet... Um, ...wordt verteld ook in het onderwijs, wanneer we het over geschiedenis hebben. In de loop van de 20ste eeuw, in de jaren 10, 20, 30... ...door de Nederlandse politie, door de Nederlandse Marschossé... ...als zigeuner werden geëtiketteerd en ook als zodanig in registratiesystemen terechtkwamen. En het zijn juist die registratiesystemen die Duitse bezetter gebruikten... ...om een onderscheid te maken tussen Zigeuners en woonwagenbewoners. Ik ben toen terechtgekomen in een woonwagenkamp... Bij Rotterdam, en daar vond ik een oude vrouw genaamd Kraza Wagner. Zij was een, een Sinti, ik mocht met haar praten. Ze vertelde het verhaal en ze zei: Ik heb in diezelfde wagon gezeten als dat meisje dat u laat zien. Dat is een kind van Steinbach. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik zeg: Hoe heette ze van voornaam? Dat wist Kraza niet meer. Totdat ze eventjes in een soort slaap verviel en na een half uur was het ongeveer. En toen ging de ogen groot open en zei ze, Settela, dat was de naam. Want haar moeder riep, Setela, ga bij die deur weg, anders komt je kop ertussen. Dat kon de Duitse bezetter, dat verschil zag men vaak helemaal niet. Dus men, men heeft toen ook echt gevraagd aan de Nederlandse autoriteiten: ja, wie zijn dan die Sigeuners? Nou, dat werd hen op een presenteerblaadje aangeleverd en die mensen zijn opgepakt en vermoord. De Roma en de Sinti actually. Eigenlijk... Uh, were a substantial and have always been a substantial part of European cultures and societies, have contributed to European cultures and societies. And this seemed to be neglected when we focus on the moments uh, in the history of the Holocaust and that started with their concentration and what happened afterwards. Basically I would say that in the Netherlands, like in the rest of Europe, very few people in general, general public, but also very few educators have even basic knowledge. Er waren actieve mensen, maar het is nog steeds niet It's Het is niet in de schoolboeken, misschien een foto van Settela. Settela Steinbach. Ze had zes broertjes en zusjes. Ik was zo verrast door die vondst dat ik niet wilde geloven. Elke krant schreef dat verhaal. En dat heeft zijn uitwerking gehad op de houding van onze Nederlandse regering. Die toen plotseling de Sinti en Roma ging beschouwen als slachtoffergroep. Dat hadden ze daarvoor niet zo expliciet gedaan. Ik ben zo door onder andere in contact gekomen met uh, het dorpsorkest van Palatka. En ik heb daar met oude mensen gesproken en die vroegen daar: Oké, okay, wat is je familienaam? Ik zeg ja, Korkos, maar eigenlijk oorspronkelijk Kakos. En toen werd het stil, Zo ik, ja, kan niet. Van, uh, ja, hoezo? Nee. Ja, iedereen is daar van weg, dat is weggevaard. Maar ik ben verder in gesprek gekomen met die mensen, want ik weet van bepaalde dingen van de geschiedenis, gewoon, van mijn familie weinig. Omdat er gewoon niks over is. En die hebben het een en ander verteld, Gewoon, ik krijg, uh, als ik eraan denk, uh, best nog wel kippenvel. Het is niet leuk om te horen wat er allemaal gebeurd is. Prejudice, but also sometimes not just discrimination, but also persecution of Roma today in Europe is linked to the past. Um, and anti-Gypsyism is there's continuity and change, luckily, but there's a lot of continuity we have to look at carefully any genocide and the genocide of the Roma definitely uh, can play a big role in uh, in Roma saying never again and therefore empowering themselves. In commemorating this, you also feel strong group identity, especially if it is a major, major, major injustice that the world has committed against you. <laughs> De manier waarop het mij zeg maar, heeft geïnspireerd of eigenlijk ja, een impact heeft gegeven, is dat het, ik wil onderdeel zijn van beweging die dit verhaal dan wel naar buiten zendt, wel deelt met de mensen. Dat het ook een belangrijk onderdeel is van de Tweede Wereldoorlog.